Veel vrouwen vragen zich af of hun vaginale afscheiding wel normaal is, er normaal uitziet of normaal ruikt. Vaginale afscheiding is normaal. Het is vloeibaar en doorzichtig of wit. In de eerste week na menstruatie kan de afscheiding anders zijn dan in de tweede, derde of vierde week. Ook de kleur en de geur van de afscheiding kan per week verschillen. De ene vrouw heeft meer afscheiding dan de andere. De afscheiding wordt gemaakt door het slijmvlies aan de binnenkant van de vagina. Ook de baarmoeder geeft wat vocht en slijm af. Wanneer kunt u meer vaginale afscheiding krijgen? Dat gebeurt ongeveer twee weken voor de menstruatie, tijdens de eisprong. De baarmoeder maakt dan meer vocht. Ook seksuele opwinding zorgt voor extra vocht. En tijdens een zwangerschap is er meestal meer afscheiding. Verder kan gebruik van hormonen, bijvoorbeeld de anticonceptiepil, meer afscheiding geven. Ziet uw afscheiding er wit en brokkelig uit? Is het veel meer dan anders en heeft u ook jeuk? Dan kan dat komen doordat de bacteriën en vooral de schimmels in uw vagina hard gaan groeien en zich snel uitbreiden. In een gezonde vagina horen bacteriën en schimmels thuis, maar door een aantal oorzaken kunnen ze zich vermeerderen. Hoe kunnen ze te hard gaan groeien? Vaak is de oorzaak zeep. Als er zeep in uw vagina komt, verstoort dat het normale evenwicht tussen bacteriën en schimmels en kunnen vooral de schimmels gaan groeien. Ook vaginale spoelingen met melkzuur of vaginale deodorant kunnen voor extra schimmelgroei of bacteriën zorgen. Gebruik dus geen zeep of andere middelen in of rond uw vagina. Gewoon afdouchen met lauw warm water is het beste. De schimmels kunnen ook extra gaan groeien door irritatie van het slijmvlies. Dat kan gebeuren door vrijen terwijl de vagina nog droog is. Gun u uzelf de tijd om opgewonden te raken en laat de vagina eerst vochtig worden. Of gebruik een glijmiddel bij het vrijen. Verder kunnen zaaddodende middelen op condooms en antibiotica ervoor zorgen dat er veel schimmelgroei ontstaat. Het is niet bewezen dat inlegkruisjes, synthetische slipjes of strakke kleding de afscheiding erger maken. U kunt proberen katoenen slipjes te dragen en geen inlegkruisjes te gebruiken. Dan kunt u zelf beoordelen of de afscheiding minder wordt. Vaginale afscheiding is dus normaal. Gaan bacteriën of schimmels te hard groeien, dan kan de afscheiding tijdelijk meer zijn of anders worden. Vaak gaat het vanzelf weer over. Maar gaat het ook met deze adviezen na een paar weken niet beter? Of krijgt u ook andere klachten zoals geel-groene afscheiding, sterk ruikende afscheiding, bloederige afscheiding of buikpijn? Bel dan uw huisarts voor een afspraak.